Super leuk, te kijken naar deze nieuwe video. Het is vandaag zondag. Oh nee, het is zaterdag. Het is zaterdag. Het is een zondagvideo. maar ik ben hier samen met Jimmy. Jimmy en ik gaan iets heel leuks doen: we gaan een pony ophalen. Tweeënhalf jaar, is hij, volgens mij. En die gaan we dan ophalen. We zijn dus, hey, met de boeren toch? We gaan naar Didam. We zijn op plaats van bestemming. Ik ga even het hek openmaken, want dat kan. En dan ga ik jullie, hem of haar, ik weet niet wat het is, ga ik even laten zien. Hekje dicht, zo. En dan gaan we even naar de beauty toe. Ik ben al helemaal verliefd geworden. Ik vind het echt een hele leuke. Koen, is hier. Oh, hallo! ben jij je schatje? Oh, ik vind jou zo leuk. Ja! Yeah. Bye, zegt hij. We moeten nu nog even wachten op de eigenaar. Of, nou, nu nog de eigenaar. En dan mogen wij hem zo meenemen. Oh, we gaan ook even kijken bij het andere paard dat we mee hebben. Jimmy. Hello. Kijk eens. Ja, wat zijn we nou hè? Nou, Jamie staat dus ook nog rustig. Even kijken. Oh, we moeten even kijken. Kijk, hier worden nu matties. Hier ook weer dicht, voordat er iets fout gaat. Dus, daar is Beauty. Nou, ik weet niet hoe die heet. Maar ik vind Beauty wel een hele mooie naam. Want ik vind het echt een beauty. Dus nu alleen nog even wachten op de eigenaar. En dan, ja. De... Allemaal ook van die uh... Ja! Je ja, dat gaat heel rustig. Hij staat erin. nou? Ja? Chino is het hè? Ja. Wanneer de ruitwissers het niet doen en wat er daarmee is. <laughs> We zijn weer bijna op de Arpoeven. Nog twee minuutjes. Doei dan! <lacht> en uh, volgens mij Chino, Chino toch? Chino, ja. Chino en Jimmy zijn super geweest in de trailer. Die hebben het echt uitstekend gedaan. Niet één keer gehoord, niet één keer super erg beweegd. Bewogen. beweegd. Ze hebben beweegd, nee bewogen. En ah, ja, Chino, die is natuurlijk hartstikke jong, is dus dat wel heel erg knap. Ja. Een coole pony. Cool. Morgen mag ik hem bassen en uh, helemaal mooi maken. Ik zit wel heel veel zin in. En of hier wonen we? Hier. Doei dan! Nou, ja. wetenschap. Dus wij zijn bijna op de arbeid Door. Dus uh, Ja! De doe maar open. Hallo, Hallo. Hallo ponies! Wat zijn mooi. jullie braaf geweest? Had je honger, jongen? Ja? Yeah. Oké, okay, ik ga de achterklep open doen, ja? Wat een knappe, brave pony's vandaag, zeg. Oké, okay. nou, Gina mag eruit. En daarna Jimmy. Oké, okay, kom maar. Maar, uh, ja, maar je moet wel een achterpony. Kom, kom, kom. <laughs> ja, kom maar. Kom maar. Bravo. voor. Durf niet. Kom nee, maar. Kom maar. Ik heb nog nooit een baard gehad in zo. <laughs> kom maar. Gaan Doorduwen. Kom. Doorduwen. kom uh, nou, misschien moeten we eerst Jimmy. Wil jij Jimmy eruit halen? Ja. Doe jij dat ding? Uh, en thuis ja. zit aan de andere aan de, in het kastje. Ja, thuis zit in het kastje. In het kastje. Nee, Trendy gaat even een touwtje pakken, want misschien als uh, Jimmy gaat, dat uh, Chino ook... Wacht even nee. Moeilijk he, touwtje zoeken en Dat Kan ik er niet bij. Hier hebben we een touw, dat even losmaken. Ja. Maken. Ja? Hij durft niet, hij blijft in de trailer wonen. Ik vond wel gezellig met Jimmy. Dan doe ik hem wel weer even dicht, want ze kunnen niet met z'n tweeën de klep af. Uh, Jimmy, moet iets Zo? Bye. Ik vind het wel echt te Ik vind het leuk, die ben... blijf. Ja, ik kom er nog niet. Maar... Klaar? Ik ben klaar. Oké. Okay. Deze. Oh, even wachten. Wacht. Wachten. Ja. Kom maar, Jimmy. Okay. Misschien snapt hij dan. Goed zo, Pony. Goed zo, bravo voor. Een knappe pony. Oh. Nou, die mag terug in zijn. Even wachten met Jimmy, want Gino die raakt nu in paniek. Ja, ja kom maar. En ze mag niet draaien. Lukt dat Tess? Oeh, spuit hoeft natuurlijk. Oké, okay. stress, stress, stress.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 Tino is een halstertje om. Hij kan best gewoon hoofd. Dus hij zit op de verbonding. tekst halstertje om. En hij zit dan gewoon op het laatste dingetje. Dus Tino is een grote jongen. Oeh, daar ben je zelf zien. Tino is een grote jongen. Ja. Hij staat. Zo, oh, brave jongen. Hij vindt wel een beetje spannend hè? Ja. Even een hekste plek gemaakt, zodat ik even goed kan poetsen. Chino. Chino is hier een beetje gekomen hier. Het was een beetje spannend, maar hij heeft hele mooie maandjes en is helemaal schoon. Dus dat is wel heel erg fijn. Hij is echt een schatje. Hallo Chino. Oh, hij is lekker aan het slobberen. Deze dus even open, de onderste. Ga naar Chino Hallo Chino. Het is lekker aan het slimmelen. Hij heeft nu een dekentje op.